Is dit is een echte van Gogh. Ja. Probeer me nou een oren aan te naaien? Ik ben vandaag beveiligingsmanager samen met Alexander. Ik denk op een van de vetste plekken waar je dat kan zijn, namelijk het Rijksmuseum. Hey, jij bent beveiligingsmanager, nou weet je natuurlijk wel wat beveiliging inhoudt, maar wat houdt het in om manager daarvan te zijn? In het Rijksmuseum ben ik verantwoordelijk met, samen met acht collega's voor de aansturing van ons hele team. Er zijn 200 medewerkers in totaal. Die 200 medewerkers bestaan uit uh, verschillende functies. We hebben de medewerkers Service en Veiligheid die op de zaal aanwezig zijn, daar fungeren als gasheer-gasvrouw. We hebben onze uh, senior surveillance medewerkers, zij zijn echte beveiligers op zaal, onder andere naast de nachtwachtzaal. Ja, zullen we zo meteen zien. En dan hebben we op een aantal punten hebben we nog uh, profilers staan, waaronder hier in het atrium en zij zijn gespecialiseerd in het signaleren van afwijkend gedrag nou Lombeke we gaan nu langs uh, alle posten mm. en de bedoeling is dat je uiteindelijk bij uh, de nachtwacht uh, komt te staan Een grote nachtwacht Een grote nachtwacht Kijk, en als het mislukt dan hebben ik het daarna wel over <laughs> ben je nou als je hier rondloopt altijd op dingen aan het letten? ja eigenlijk wel we zijn continu aan het kijken of je zelf iets ziet. Je bent ook aan het kijken of alle posten bemand zijn. En waar we natuurlijk op letten is of we mensen de afstand respecteren tot, aan de, tot de kunst. En waar we natuurlijk op letten is afwijkend gedrag. Daarbij kun je denken aan zakkenrollers. Stel je ziet iemand zakkenrollen, wat doe je dan? Pak je die dan meteen bij zijn jas? Of... Nee, wat we ten eerste altijd zullen doen, we zullen altijd geen aanspreken. Dat we het vermoeden hebben dat. En in een laatste stadium zal dan altijd de politie bijgehaald worden. Dus jij, je bent eigenlijk continu bezig met, met de omgeving en wat mensen hier aan het doen zijn. Maar volgens mij, als ik jou zo een beetje proef, je verhaal doe je dat altijd op een hele rustige manier. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Maar dit is hem dan, hè? Dit is hem. Is keer ja, dat ik hem zie, ik had hem een stukje groter verwacht. Ja, dat, uh, dat horen we wel vaker inderdaad. Ja. ja. Hij is wel heel mooi. Je merkt ook. wel dat je hier als beveiliger je, als rondloopt. Je maakt met heel veel mensen oogcontact, ja. mensen zijn toch wel een beetje onder de indruk of zo ja. van je. Nou, wat we ook stimuleren is dat mensen ook het gesprek aangaan. En echt het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Ja. En dan nog steeds houden we in ons achterhoofd dat we bezig zijn met beveiliging. En we houden nog steeds in de gaten of er niets aangeraakt wordt. Het kanon is een van de uh, stukken die het ja. meest wordt aangeraakt. Mag dat ook? Nee. Nee. Ah. <lacht> nou, Lonneke, laten we eens uh, gaan rondlopen over de zalen. We hebben het een en ander gezien. We hebben ja. gekeken waar we op moeten letten. Even oefenen. Dat we gaan oefenen. Is dit een echte Van Gogh? Ja, dit is een echte, ja. Probeer me nou in oor aan te naaien? Wellicht. <laughs> nou, Lonneke. Daar hangt hij. Ik zie hem al hangen inderdaad. Daar gaan we naartoe. Jij gaat hem beveiligen. De nachtwacht. Gil, jouw aflos is er. Ja. Mag ook gelijk naar. <laughs> nou, wat je nu doet is inderdaad of er mensen niet te dicht bij de afscheiding komen. En bijvoorbeeld of mensen interesse hebben voor andere zaken dan de kunst wat hier hangt. ...om we moeten houden als beveiliger. Dat denk echt zo. <lacht> ken je trouwens die mop van de nachtvacht? Nee. Nee? Nou, ja, het is wel leuk. <lacht> rembrandt die ligt met zijn vrouw in bed. De vrouw, die vrouw die heeft er wel zin in, s'avonds hè. Dan zei Rembrandt: Nee, ik denk dat ik even een hoofd. <lacht> hey, als Hé, als manager. Nou, moet je natuurlijk heel goed overzicht kunnen houden, dat heb ik wel een beetje geleerd. Het moet heel scherp zijn, je moet er meer kunnen. Je moet heel snel kunnen schakelen. Daarnaast verwachten wij van onze mensen dat ze ook risico's kunnen inschatten. En het allerbelangrijkste is dat onze mensen gastvrijheid uitstralen. Yeah. Yeah. De bezoekers moeten zich thuis voelen. Nou, dan vond ik dat een goed idee. Gelukkig ging ik geen tijd mee maken. Nee, het ging dat hartstikke goed. goed toch? Nee, ik stond wel echt met de hartstikke 160 in de hele tijd. Vooral die, uh, die mop die deed. te <laughs> Ah, je hebt wel echt een hele verantwoordelijke baan. Ja. Ik voel het in ieder geval wel. Uh... Maar wel een hele mooie omgeving.